Welkom weer bij een nieuwe video. En zoals je kan zien in het midden staat bij ons Bonnie. Hi! We gaan vandaag een video met z'n drietjes opnemen. En dat is namelijk de outfit budget challenge, de Budget Outfit Challenge. En ik heb er heel veel zin in om te gaan shoppen. Ja, want met deze challenge gaan wij alle drie een winkel bezoeken: drie budget winkels. Dan gaan we voor 25 euro proberen een zo volledig mogelijk outfit te scoren. En wie de leukste heeft, die wint. Nou, dat is dus wat we in deze video gaan doen. En op Bonnie's kanaal hebben we ook nog een video opgenomen. En wat gaan we daar doen? Ja, daar gaan we met z'n drieën naar een kringloopwinkel toe. En dan gaan we voor elkaar een outfit proberen te scoren in elkaars stijl. Dus ja, die kan je hier nakijken als je dat leuk vindt. Dus doe vooral al een duimpje omhoog als je zin hebt in deze video's. En uh, laten we dan gewoon gelijk beginnen. Zo, we zitten in de auto. We zijn uh, naar het winkelcentrum gereden. En um, ik heb hier drie loodjes gemaakt. Mm. En op elke staat een winkel. Er staat of Zeeman, of Vibra of Action op. Dus uit deze drie uh, gaan wij. Nou ja, moet je eigenlijk een loodje trekken. En dat is de winkel waar je naartoe gaat. Ik ben heel bang dat ik action krijgt. Action wordt heel moeilijk. Lijkt mij moeilijk. zo moeilijk. Ik dacht eigenlijk dat het wel fijn was. Om nou, neem jij dan action. Lijftige action nemen wij jammer wel. Maar, ik hoop uh, het meest Zeeman. Denk ik ook. Ik. Ik ben helemaal niet heel erg bekend met de Vibra. Ik denk dat de Zeeman super chill is. Oh, een Vibra misschien ook wel. Moeten we ze alle drie tegelijk openmaken? Ja. Oké. Okay. Okay. Ik ga nog niet kijken. Nee! Ja! <laughs> ik, ik heb de Vibra. Ik heb Zeeman. Oh man. Oh, ik ga sowieso verliezen. Uh, ik denk dat Xen echt best wel leuk kan zijn. Hier. <laughs> nee, nu ga ik hier blijven, dus ik heb hem. De Zeeman wordt het. Oké, okay. nou succes. Ik ga ben... het beter tegen mezelf zeggen. Ja, ja. Ja. Succes! Nou jongens, we hebben onze canvas tasjes gereed voor onze spulletjes die we zo meteen gaan shoppen. Dus uh, ja, we moeten hier straks weer op de trappen. Ja. Heel veel succes! Ja, nee, we hebben allemaal 20 minuten, dus laten we snel gaan. Dan. Het is de Zeeman XL. Ik hoop dat ik hier geluk mee heb. We gaan het zien! Nou, ik ben nu bij de Action. Ik vind het heel spannend. Ik hoop dat ik iets van een leuk rokje of zo kan vinden. Maar ik ben heel bang dat de meeste kleding is ingepakt. Maar ik ga het maar checken. Nou, ik ga naar de Vibra toe en die staat hier achter me. En ik ben heel erg benieuwd of het me gaat lukken. Ik hoop dat het aanbod een beetje goed is. Zo, ik kan niet zo goed filmen, want er zit elke keer een uh, verkoopster bij mij in de buurt. In ieder geval wat leuke dingetjes gevonden. Dit topje vind ik echt super leuk. Maar ik krijg hem niet echt te stylen. Ik heb een heel ander leuk topje met van die ruches, Een roze broek, een bombenjasje, een andere gestreepte broek. En ook nog een basic shirtje met bloemenpatch. Dus echt wel leuke items, maar wel heel lastig te combineren. En de meeste uh, items zijn ook in een best wel grote maat. Dus er is niet heel veel keuze. Nou, ik weet niet hoe het bij Tara en Larissa zit, maar dit is echt om te huilen. Want ik zie hier dus sowieso bijna niks wat ik leuk vind. En nu zag ik net eindelijk iets waarvan ik dacht, zo dat is best wel een coole broek. Maar dan is hier dus alleen maar in XL en verder zit niks in de verpakkingen. Je hebt niks in maat S en M. Ik denk dat ik uh, straks naakt tevoorschijn moet komen, dit wordt zo erg. Iets wat wel heel leuk is, is deze soort van shiny pet. Maar deze roze ook wel. Dan heb ik in ieder geval een leuk accessoire. Dus ik ga deze pet, Ja, deze roze. Dit is de kinderafdeling. Maar dit is echt geweldig eigenlijk. Deze heel erg leuk. Misschien hebben ze hem in een grote maat. Nou, ik zit nu eventjes te kijken bij alle kleding. En ze hebben echt heel veel leuke dingetjes. Zoals dit shirtje. Ik denk dat dat nog wel eens een winnaar kan zijn. Maar het aanbod is echt heel erg leuk. Oh, het gaat zo slecht. Ik zit nu te kijken, want ik heb dus een grijze broek, een wit shirt en een roze pet. En eigenlijk vind ik dit de leukste schoentjes. Deze vind ik oprecht heel leuk. Die staan eigenlijk heel stom bij de outfit. En deze vind ik bijvoorbeeld ook leuk, maar die hebben ze helemaal niet in mijn maat. Dus het gaat echt niet zo lekker. Nou, ik heb nog even verder gekeken, maar verder zag ik alleen maar kinderkleding en pyjama's. Die ook echt niet konden bij de outfit. En deze strandtas. Die vind ik dus wel super cool. Maar ook dit... Het past gewoon niet bij de outfit, maar ik ga het toch maar meenemen, want ik heb nog budget over. En dan zie ik er gewoon uit als iemand die naar het strand gaat, maar die ongeluk vergeten is dat ze er joggingbroek nog aan heeft of zo. Maar ja, mijn tijd is ook voorbij, dus ik zal wel terug moeten. Ik weet zeker dat zij het beter hebben gedaan, maar dat gaan we nu zien. Zo, so, ik ben weer klaar en ik heb mijn outfit last minute helemaal omgegooid. Het kan een succes worden of totaal niet. Alles zit hierin. Ja, nou we gaan het zien. Ik heb mijn spelletje al geshopt. Ik Bonnie ook. heeft de spelletje al geshopt. En waar is Larissa? De tijd ja, is al lang om, hoor. Ik weet het niet. Misschien oh, moet oh. ze lang bij de kassa wachten of zo. Mm -hmm. Ik weet Strafpunten, hè? Tijdstrafpunten, ja. noem Daar zitten ze, hoor. Ik ben veel te laat. Oh kom god, nice. Ik ben hier al 11 minuten terug, hè? Nou jongens, we zijn weer terug van onze shopping sessie en we gaan nu allemaal onze outfits aandoen En die jullie uh, natuurlijk laten zien en ook aan elkaar Dus uh, let's do this! 3, 2, 1 Wow! Oh met schoenen! Inclusief schoenen! Oh. Nou, dit is echt leuk! De bril is super nice! Is dit een rokje? Um, nou ja, het was mm -hmm. eigenlijk een hele lange rok. Maar die heb ik dus heel lang. Oh, ik zie je hier ook iets. zien. Ja. Wow, leuk. Wow. Vind ja. rol, ik zo vind het bril echt Super cool ook. Ik dacht, ik ga voor een fabulous look. Beetje festival opvallend. En ik heb last minute geswitcht. Want ik kwam deze rok tegen. en Toen dacht ik, dit is hem. Gewoon lekker kleurrijk. Opvallend. Die schoentjes. Het is wel echt niet Tara. Nee, nee. Ja. <laughs> dat is echt compleet. Maar ik vind hem wel heel erg cool. Goed gedaan. Oké, okay, waarschuwd wordt heel degelijk. 3, 2, 1... Nou, het is niet zo vreselijk. Nou, nee. Dat is zo stom. Ik moet zeggen, ik ben positief verrast. Ja, ja ik had echt niet zo vreselijks verwacht. ik dacht, niet naar het schiet Het is zelfs maar zelf niet jouw muis. Nee. Ja, maar oh, die is leuk. Nee, maar ik vind de pet dan wel denk ik oké, okay, een leuke roze pet. Maar dan is het weer zo'n lelijk model. Ja, het model is niet echt heel hip. Nou, zoals ik al een beetje zei, vind ik dus alles niet zo heel goed bij elkaar passen. Op zich vind ik gewoon dat hele basic van die jogging en dat shirtje wel leuk. En ik denk dat ik die slippertjes wel hou. Want die zijn eigenlijk ook wel gewoon fijn voor thuis. En die waren echt maar 2 euro of zo. En ja, ik dacht ik wil de tassen, maar het is ook een tassen bij toen zag ik deze stroomtas. Maar ik vind dat echt niet bij de joggingen zo passen. Maar op zich, als je ziet hoe het eruit zag daar, ben ik wel een beetje tevreden. 3, 2, 1. Oh, Hallo! Oké, okay. okay. leuk. Nou, jullie zijn ja. echt wel best wel van die festivalgangers en dan kom ik hier zo weer. Ja. Leuk! Nou, ik moet zeggen. Heel goed, ja. Dit ja. is heel goed gelukt. Staat er oh, zelf op dan? Ja, nou in die tijd die Larissa genomen heeft, had ze wel schoenen. Ja, handen. ik vond dat jullie wel schoenen zouden hebben, ja. dus ik voel me wel een beetje gefaald, dat moet ik even toegeven. Ik vond het shirt heel erg leuk, maar toen kwam ik ook nog bij de accessoires van deze pinnetjes tegen. Dus toen heb ik er nog wat extra op gedaan, om dat net, uh, ja, net iets specialer en drukker te maken. En deze bril vond ik wel echt heel erg cool. En uh, zo'n denim uh, bandje mijn haar. En de broek vind ik echt super chill. Hij is heel lekker luchtig. En er zitten zakken in wat heel erg fijn is. Ja, en je schoenen. <laughs> ja. Ja, ze hadden echt geen boeiende leuke schoenen. Echt hele foute slippers eigenlijk alleen. Dus... Die heb ik gelaten. Maar ik, ik heb nu stiekem wel een beetje spijt dat ik daar misschien toch niet even wat beter door heb gekeken. Dat is jammer. Ik moet eerlijk toegeven dat ik het heel jammer vind. Nou, we hadden een budget van 25 euro. En nu vraag je je misschien wel af hoeveel heeft elke outfit precies gekocht. Gekost, sorry. En wie van ons had de goedkoopste outfit en wie van ons de duurste? Ja. En als ik nu eventjes mag gokken, dan denk ik dat jij waarschijnlijk de duurste had. En jij de goedkoopste. Dat denk ja, ik ook. En ik de tussenin. Ik zou kunnen, ja. Ik heb ergens ook wel zo'n gevoel. Of nee, ik denk eigenlijk dat jij duurder uit bent geweest dan Tara. Okay. Ik denk dat ik het duurst ben, dan Tara en dan Manny. Nou, hoe duur waren jullie? Ik was 21,95 euro. oh okay. Ik was 20,77 euro. Oh, oh um, ik heb... 23,96 euro oh, Het grappigste is dus dat als ik deze tas niet had genomen was het maar 14 euro hè? Dat is wow. niks ja. voor dit, dit, dit en dat En dan was hij wel compleet geweest ook Ja, ja. <laughs> wow. Nou zijn we ook super benieuwd naar jullie mening over onze geshopte budget outfits Dus laat ons zeker eventjes in de comments weten wie jij vindt uh, die de leukste outfit heeft. Dus uh, laat me even weten of je misschien Tara als eerste zet. Of Bonnie of mij. Doe maar even zo'n top 3 maken. En we zijn heel erg benieuwd naar jullie meningen. Zoals we net al zeiden hebben we ook een video opgenomen samen met Bonnie. En deze vind je op haar kanaal. Linkje daarvan zullen we in de beschrijving delen. En daar hebben wij het kringloopkwartier gedaan. En dat is ook echt een super leuke video geworden. Dus ga daar ook nog eventjes zeker heen om de video te kijken. Vergeet deze video geen duimpje omhoog te geven. Als je hem weer leuk vond. En vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En op die van Bonnie En ik vond het echt super gezellig vandaag. Ja, ja, ik ook. Dus dan zie ik jullie weer terug in de volgende video. Doei! Doei!